Wat is een niet-reanimeren penning? Grietje draagt een niet-reanimeren penning. Hierop staat dat ze niet gereanimeerd wil worden. Dat betekent dat ze bij een hartstilstand, zorgverleners en anderen verbiedt haar hart of ademhaling weer op gang te krijgen. Waarom draagt Grietje deze penning? Ze vertelt. Ik ben 87 en woon in een verpleeghuis. Nu kan ik nog genieten van mijn kleinkinderen en een spelletje doen met de vrijwilliger. Maar als ik een hartstilstand krijg, wil ik niet meer gereanimeerd worden. Dan hoeft het voor mij niet meer. Mijn leven is dan mooi geweest. Daarom heb ik een niet-reanimeren penning. De niet-reanimeren penning kun je bestellen bij de Patiëntenfederatie via de website patiëntenfederatie.nl niet-reanimeren penning. Of bel het Nationaal Zorgnummer 0900 23 56 780 van maandag tot en met donderdag tussen 9 en 1. Kijk voor meer informatie op www.patiëntenfederatie.nl slash niet-reanimerenpenning